Leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Ja. Uh, ja, we is dus op vakantie deze week. Dus uh, daarom heb ik deze weekvlog overgenomen. Uh, ja, als je wil weten wat we deze week gedaan hebben, gedaan hebben. Dus, kijk snel verder. Bella vindt alleen in de paddock ook niet het allerleukste idee van de wereld. Ze vindt mij ook echt heel stom nu, omdat ik uh, eigenlijk alleen maar sta te filmen. Maar ja, Elise gaat er daaruit halen. Dus ja, moet ze gewoon even geduld hebben. In de trailer helemaal alleen. We gaan even naar het strand. Maar we moeten wel opschieten, want uh, Hè? ja, het wordt zo gewoon donker. Oké, okay, daar gaan we dan. We gaan richting Engeland. Ah, grapje, we gaan de stad zanden. We zijn op het strand aangekomen. Ik heb ook mijn. Korte broek aan, want ik ga er niet op, maar ik ga er naast lopen. Omdat dat het kan. Ja, er staan nog best wel veel auto's. Vrij spannend, Bel. Eerst maar even door de slagboom. Net kan zien. vindt vind het de zee niet heel geweldig. we gaan het wel voor volgende keer nog een keer proberen, denk ik. Ja, dat ging prima toch? Nee, dat is wel goed. <laughs> Ze gingen in ieder geval de zee in. Ja. Ik heb vandaag, Verona hier naast me staan. Hallo. Hey. Hallo, Verona. Wat ben je hier? Ik vind het niet echt helemaal op bij man. Ik ziet al aan de hoogte dat ze er heel veel zin in heeft. Jawel toch wel. Ik zit ondertussen op Bella. Ik heb gewoon afgezadeld. Bella opgezadeld nu aan het instappen nou ik heb hier een doosje en uh, er zitten uh, uh, vitamine spuiten in die gaan we eens even geven uh, vrouwen krijgt een hele en de ponies krijgen allebei een halve <tie> Not. Dit ziet er echt heel vies uit. Ja, Corona het, is het helemaal met je eens. Zie je dat? Zo. <lacht> <lacht> Ze vindt het echt heel erg lekker! Ze ja, vindt het heel raar, toch, komt nou. Wat doe je? pakken Wil jij hebben? Eh uh, ja. Wil jij hebben? ja. Ah uh, boy, this is not going to be pretty. <laughs> Weg wel, want uh, Bel vindt het schijnbaar niet zo leuk. Het is dat vitaminespuit. Dat moeten ze hebben, zodat de weerstand een beetje hoog blijft. Oh, ik moet het wel. En kun dan... je één keer bel. Ja. En... Wacht. Moet ik er vasthouden? En de ponies doen wat de ponies doen. Gewoon lekker buiten staan in het zonnetje. De meisje die niet met Kamp mee zijn, die staan nog in de wei daar. Die zijn lekker met spijtjes. Klein clubje. En ondertussen gaat hij ja, eindelijk ook even lekker rollen. Ja! Lekker hè, meisje. En uit de wacht. Lekker nog een keer. Warte. Je zegt daar is een sinaasappel. Ik zie je thuis wel. Hallo. Mijn afschepen met brokken, daar is een sinaasappel. En ik lust hem. Geef me eten. Het is op. Je ligt, het is niet op. Het is op. Ja. Hé hey, jij kan zelf je stal open doen hè? Nee, je kan hem zelf open doen. Doe je dan? Het oh. is makkelijker. Uh, yeah. well, ja. En ik kan niet zo goed mannen knippen. Jawel, het was gisteren mooi, maar ik had het nog helemaal van onder en boven geborsteld. Kijk, ik heb er allemaal maatjes al ja. uit. Ik had nog helemaal van boven en onder borsten en, en zo. En toen, ja. Zo. Zo ziet het er waarschijnlijk ook uit, want dat heb ik het gisteren ook geknipt. Ja. En... Oh, stippies lief. Wat ben je aan het doen? Zitten. Of uitstappen buiten. Ja. Zit toch lekker zo? Ja. Ik heb een beetje ah, Oké. Okay. Het is zaterdag vandaag. En vandaag is de dag dat ik op ponykamp ga. En ik krijg weer een paardje van tante halen. Ik word hier een beetje aangevallen doorheen hè. Want die heeft die ook. Even kijken. Oh, nou oké. Okay. Ja. Kijk, hij die loopt altijd heel hard en Verona loopt altijd heel langzaam. Ah die meteen. Oké. Okay. Ik ga even met twee handen lopen. Zo, Henja staat op stal. Ik zit lekker te eten. En Verona, die zit even buiten aan het hek te wachten tot ik klaar ben met Henja de deken afdoen. En dan ga ik daarna Verona op stal zetten. Leuk je bekeken deze video. Als je dus meer wilt zien van deze week, dan staat er op mijn eigen kanaal Kim's staat nog een weekvlog van deze drukke week. Want het was gewoon zoveel dat ik niet. Ja, dat het niet in één keer paste. Doe oh, je vooral een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!